Welkom bij de tweede editie van ons jaarprogramma van webinars om nou ja, met opvoedvaardig aan de gang te gaan. Hoe kun je nou als ouder ja, ook goed in je vel en goed tot je recht komen? En op zo'n manier je, je kind, uh, je kinderen begeleiden, dat je ook hen helpt om goed in hun vel en goed tot hun recht te komen. Nou, zoals jullie weten zijn we hier natuurlijk al een, uh, een tijdje mee bezig. We hebben eerst de opvoedvaardig videoserie opgenomen. Dus dat waren vier webinars. En als je wil kun je die nog steeds terugkijken. Dan ga je naar opvoedvaardig.nl en dan kun je daar je gegevens achterlaten. En dan krijg je via e-mail krijg je de originele vier webinars. Nou, en toen eigenlijk al aangeven, nou, als je het totaalbeeld wilt schetsen. Want dat heb ik toen gedaan. Van nou ja, alles wat je moet weten als ouder rondom. Ouderschap, welke verschillende lagen er in ouderschap zitten, nog een specifieke focus op dubbel bijzondere leerlingen. En als je daar helemaal mee aan de gang gaat, ja, dat is niet in een paar uur te delen. Nou, het originele plan was om dan gewoon een soort van document te maken met, met 80 boeken, zeg maar, zo van succes gaan we lezen. Maar nou ja, dat werd dusdanig overweldigend dat ik dacht: hier heeft niemand iets aan. Nou, omdat we zoveel positieve respons hebben gehad, er zoveel mensen mee hebben gedaan met de webinars, hebben we gezegd, nou, we gaan er een jaarprogramma van maken. En we gaan dus wel een jaarprogramma maken wat we best wel intensief begeleiden. Uh, met online sessies, uh, 5 tot 10 uur videomateriaal per maand, uh, zelfs groepen die bij elkaar komen. Maar we willen ook graag die mensen die om wat voor reden dan ook niet met een programma van ons mee willen doen, dat ze niet kunnen betalen, omdat ze de tijd niet hebben of allerlei, wat, wat voor reden dan ook, uh, toch in staat stellen om deze kennis dan te krijgen. Dus parallel aan het programma, zeg maar, wat een stuk intensiever is, hebben we deze serie, een serie webinars, waarin we stap voor stap eigenlijk door dezelfde onderwerpen heen gaan. Maar, nou ja, goed waar ik de afgelopen maand, geloof ik, 6,5 uur aan videomateriaal opgenomen heb, nou ja, gaan we nu proberen in onder een uur, zonder belachelijk snel te praten, toch de belangrijkste conclusies met jullie te delen dus hierbij hebben we het tweede deel nou ja, zorg ook weer dat je het eerste deel kijkt is gewoon te vinden op youtube laat je e-mailadres achter en dan krijg je ook vanzelf alle links toegestuurd want er zit wel echt een opbouw in waarbij je in principe dat wat je de vorige keer gehoord hebt wel deels nodig hebt om het verhaal van deze keer te kunnen plaatsen dus nou ja, we gaan met een aantal modules aan de gang en nou ja, van daaruit krijg je een aantal opdrachten om zelf mee aan de slag te gaan want dat vind ik wel echt belangrijk om te benadrukken weet je je kunt Kennis verzamelen wat je wil. En dit zit natuurlijk heel erg in onze aard als, als, als intelligente mensen, gemiddeld intelligente mensen, dat we alles willen snappen. En dat we ook de neiging hebben om te denken, als je het snapt, dan zal het ook al opgelost zijn. Maar er zijn gewoon een aantal dingen in het leven die je helemaal kunt snappen, maar dan worden ze nog steeds niet beter. Want ze worden beter als je iets anders gaat doen. En dus uiteindelijk moet je je gedrag gaan veranderen en daardoor moet je actie gaan ondernemen. Nou, vandaag zit er ook een aantal opdrachten in waarbij ik echt aangeef, ga hierop reflecteren, ga hierover schrijven. En nou, neem dan ook de tijd voor jezelf, geef jezelf dat cadeautje om dan echt tijd te plannen in je agenda om daarmee aan de slag te gaan. Want alleen maar theoretisch kijken naar, ik snap wat meer van hoge begraafdheid, ik heb er weer een model bij en ik heb weer een theorie erbij, gaat geen verschil maken in jouw relatie tot je kind en jouw vermogen om je kind te begeleiden. Maar als je zelfs uit dit hele programma, zeg maar, van al die uren materiaal, drie dingen eruit haalt en je gaat er echt mee aan de gang, nou ja, dan zul je echt zien dat je over drie, zes, negen maanden, dat je wereld veranderd is. Dat er echt iets anders in de praktijk gebeurd is. Nou, even weer een stapje terug. Om te kijken naar het ouderschap is het heel moeilijk om daar maar een soort van één dimensie aan te koppelen. En zeggen, nou ja, dit is het antwoord. Er zit er per definitie eigenlijk een hele serie met perspectieven in. Dus heb ik gezegd, we maken er verschillende sporen van. Het eerste spoor is kennis en kunde rondom begaafdheid. Wat is hoogbegaafdheid? Nou, welke theorieën zijn er? Welke nuances zijn er? Welke begeleiding en ondersteuning is er bij nodig? En dat eventjes, nou ja, voor zwaar nog bestaande een reguliere hoogbegaafde. Dus hoe, hoe ga je daar nou op een effectieve manier je begeleiding aan kopen? Nou, het volgende spoor is opvoedvaardig. Hoe bouw je die vaardigheden op om als ouder, om als begeleider aan de slag te gaan, weet je, dat je met zelfreflectie en met een aantal vaardigheden in staat bent om je kinderen te begeleiden. Want ze luisteren, liefde delen, bijsturen, inspireren, stimuleren, zijn allemaal verschillende onderdelen die nodig zijn om jouw rol als ouder uit te voeren. Want zelfs als je weet waar je heen moet, je zou het antwoord weten, dan is het nog steeds het begeleidingsproces wat jou in staat gaat stellen om daar te komen. Nou, dan hebben we eigenlijk die twee tegenhangers. En er zijn maar weinig mensen die waarschijnlijk allebei de sporen volgen. Maar die twee tegenhangers waarbij je aan de ene kant zegt, nou ja, wat nou als mijn kind echt een toptalent is? Dus niet alleen hoogbegaafd in een algemene zin, maar hij, hij heeft ook een soort van missie. Zij heeft misschien ook een soort van drive om de beste schaker te worden, de beste programmeur te worden, weet ik wat. Zodat dus ze een eigen doel hebben en zeggen, dit is wat ik wil bereiken. Dit is wat ik wil kunnen hier, is waar ik, dit is waar ik naartoe wil werken. Nou, hoe kun jij als ouder dan ondersteunend opstellen tegenover je kind. En het punt hierbij is niet dat jij de, de coach van je kind wordt. Want dat nou, zou denk ik niet, in sommige gevallen werkt het, in kleine aantal gevallen, maar in de meeste gevallen is, maakt het een best wel een complexe relatie. Hoe kun je en ouder zijn en iemands coach. Maar vooral hoe kun je als ouder beter begrijpen hoe het proces van begeleiden in elkaar zit. En nou ja, hoe kun je dan ook de juiste mensen erbij verzamelen die die onderdelen die nodig zijn dan een plek kunnen geven. Daaronder hebben we natuurlijk dubbel bijzondere leerlingen. Dat is eigenlijk de andere kant van het spectrum. Juist niet een soort van toptalenten waar er zoveel in zit dat er van alles uitkomt. Maar juist dubbel bijzonder. Er zit dat ook talent in, zeg maar. Het zijn ook hoogbegaafden. Maar op een of andere manier zijn ze nou ja, dubbel bijzonder. Of zijn er redenen waarom dat talent echt helemaal niet aan de oppervlakte komt. Nou, hoe kun je dubbel bijzondere kinderen gaan helpen, gaan ondersteunen en gaan uh, begeleiden om beter te kunnen functioneren en om meer van het talent zeg maar weer goed en veel goed tot de recht te kunnen komen. Spoor 5 is bewust ouderschap. opvoedvaardig uh, waar opvoedvaardigheid gaat over de vaardigheden van het begeleiden, moet je natuurlijk weten waar probeer ik nou naartoe te gaan? Wat is het eindresultaat dat ik probeer te bereiken? En daar gaat spoor 5 over. Spoor 5 gaat over bewust ouderschap, dat je keuzes maakt. Wat vind ik belangrijk? Wat vind ik niet belangrijk? Want dat is misschien wel de grootste uitdaging. Hè? Weet je wat ik vaak zie is bij doelen stellen en zo. Het is allemaal belangrijk. Je moet en geluk en een toptalent en hoogcijfers en goed op school en vriendjes. En weet je, goed luisteren en creatief zijn. Ja, maar als je al die dingen tegelijkertijd als doel stelt. Ja, dat kan bijna niet allemaal tegelijkertijd bestaan. Dus welke is dan belangrijker dan iets anders? Welke stel ik voorop op een van die andere onderdelen? Nou, en als laatste, hoe kun jij vanuit jouw kracht naar je kinderen toe? Vanuit jouw vanuit jouw ontspanning, vanuit jouw enthousiasme, vanuit jouw inspiratie, je kinderen gaan helpen. En we zijn het intussen eigenlijk de zelfzorgmodule gaan noemen. Want als jij niet voor jezelf zorgt, als jij niet zorgt dat jij energie hebt om te geven, dan heb je ook niks om bij te dragen aan je kind. Dus hoe ga je nou zorgen dat jij goed in je vel zit, goed tot je recht komt en dat je vanuit die energie aan de gang kunt gaan? Nou, dat zijn die hoofdsporen waarmee we aan de slag gaan. Die gaan we één voor één invullen. Bij kennis en kunde hoogbegaafdheid gaan we het hebben over IQ en modellen. En wat is nou eigenlijk hoogbegaafdheid op het technisch gebied? Bij opvoedvaardig gaan we vooral kijken naar de, de valkuilen van ouderschap. Welke valkuilen zou je nou in kunnen vallen als je kijkt naar het proces van ouder zijn? En er zijn er een aantal die ik met name ook rondom hoogbegaafdheid met regelmaat terug zie komen. Nou, met het begeleiden van... Toptalenten gaan we kijken naar het universele talentmodel. Dat zijn al die onderliggende factoren die nodig zijn om een getalenteerde leerling goed, euh, nou ja, goed is en goed tot z'n recht te laten komen. En bij dul bijzonder gaan we met name kijken naar nou ja, wat zijn die verschillende niveaus van het ondersteunen van een, van een dul bijzondere leerling. Waar moeten we stimuleren om hem te helpen? Waar moeten we compenseren? Dus een beetje helpen, zeg maar, maar dat hij niet alles zelf hoeft te doen. En waar gaan we dispenseren? Zeggen we, nou, misschien moeten we dit ook niet meer van je vragen. Bij bewust Ouderschap gaan we kijken naar wat is je doel? Wat is je doel over twee jaar? Waar wil je precies staan? Vanuit jouw perspectief, vanuit het perspectief van je kind? En misschien vanuit het perspectief van een buitenstaander. En nou, als we gaan kijken vanuit jouw kracht naar je kinderen, gaan we een nulmeting doen. Gaan we een soort van assessment doen. Hoe gaat het nou met jou? Ben je gelukkig? Hoe gaat het met jouw welbevinden? Hoe zit je in je vel? Nou, al die verschillende factoren nou ja, gaan we proberen in kaart te brengen. Dus we hebben een, een druk programma, er gaat een heleboel voorbij komen vandaag. Dus neem echt de tijd, ga op je gemak deze video kijken, Weet je, pak de popcorn bij, maar vooral ook de pauzeknop om tussendoor aantekeningen te maken. Uh, en ook met name om de opdrachten te gaan doen of de boeken te bestellen of nou ja, stappen te gaan zetten met dat wat je hoort. Want nogmaals, alleen luisteren gaat geen verschil maken. Nou, Laten we beginnen bij kennis en kunde van begaafdheid. En als je de vraag stelt, wat is hoogbegaafdheid, weet je, ik nou, denk intussen tien jaar geleden of zo, toen was ik al een tijdje bezig met het begeleiden van scholen rondom het thema hoogbegaafdheid. Maar ik had me eigenlijk altijd heel erg soort van, gepositioneerd als de expert leren, leren en leren ondernemen. En ik zei, ik weet eigenlijk niet zo heel veel van hoogbegaafdheid af, maar ik weet wel hoe leren in de algemene zin werkt. En ik weet nou, hoe ondernemerschap en hoe je kinderen kunt begeleiden om ondernemer te worden. Dus ik wil best wel wat dingen vertellen over die thema's waar ik goed in ben. Maar hoogbegaafde daar hou ik me een beetje ver van. En ik heb het altijd een beetje van verheerlijk dat ik dacht, nou, maar er zijn echte experts, weet je, en die hebben zich in die wetenschap verdiept en die ze al die modellen gaan uitdiepen en die weten echt wat hoogbegaafdheid is. Het viel me wel een beetje op dat iedereen om me heen die vraag bleef stellen, ja, wat is nou hoogbegaafdheid? En daar wel met wat antwoorden kwam, maar niet heel erg concreet. Maar ik dacht, nou ja, goed, weet je, er is een antwoord en dat gaan we uiteindelijk zoeken. Dus toen we onze eerste opleidingen op gingen zetten, die waren veel meer gericht op een breed spectrum van hoe kun je nou talentbegeleider worden, hoe kun je nou hoogbegaafdheid gaan begeleiden. Um, ja, kwam natuurlijk dat moment dat dus je ja, zegt van ja, maar dan moet ik ook echt wel weten waar het over gaat. Dus toen ben ik naar nou, al die verschillende wetenschappelijke werken, online, al die verschillende documenten gaan bekijken van nou ja, nu ga ik uitvinden wat hoogbegaafdheid is. En wat me daaraan opviel is hoe langer ik er mee bezig was... Hoe dieper het moeras leek te worden, zeg maar. Hoe complexer het werd, hoe meer nuances er kwamen. Hoe meer verschillende factoren er in zo'n model bij elkaar kwamen. Dus dat is eigenlijk een soort van opvallend, dat je eigenlijk denkt van... nou, dit is echt een supergoed wetenschappelijk onderbouwd, uitgewerkt concept. En ja, er zijn allerlei prachtige modellen. En er zijn ook factoren, bijvoorbeeld IQ, die heel goed dooronderzocht zijn. Maar ja, de vraag is, zeg maar, van ja, weet je... Heb je dan echt... Hebben we het dan allemaal over dezelfde kinderen? En kunnen we daar... Zwart-wit over spreken. Dit is Pietje, dit is Jantje, dit is Klaasje. En Klaasje is wel hoogbegaafd en Pietje niet. En waarom? Nou ja, dat blijkt toch nogal tegen te vallen. Nou, door de jaren heen zijn die modellen ontzettend ontwikkeld. Want het begon eigenlijk met een heel bazaal model. Um, eigenlijk nog veel verder terug, bijna 100 jaar geleden, um, was het Charles Perman, Die begon met het idee van een factor G... Dus tegenover specialized intelligence, je bent heel goed in Latijn of je bent heel goed in wiskunde of je bent goed in die specifieks, zei hij van naast die specifieke, domeinspecifieke intelligenties, ligt daaronder, ligt er een G-factor. Generalized intelligence. En hij zei dat is een factor en als je dat hebt, als je daar veel van hebt, dan word je in heel veel specifieke domeinen beter. En als je daar weinig van hebt, nou ja, dan zijn heel veel van die specifieke domeinen, daar heb je dan ook, nou ja goed, daar zul je dan waarschijnlijk meer moeite mee hebben. Nou, Joe Renzulli die heeft ergens in de jaren 70 volgens mij dat model uitgebreid. en zegt, ja, als we naar hoogbegaafdheid kijken en we gaan alleen maar nadenken over IQ, dan kijk je naar een te beperkt onderdeel. En sommige mensen hebben misschien wel een hoog IQ, maar ja, die missen toch van ja, wat, wat we dan als beeld hebben bij een hoogbegaafd, die ook allerlei fantastische prestaties kan leveren en allerlei dingen kan doen. Ja, alleen dat IQ, alleen die intelligentie, zeg maar, alleen die g-factor, dat is hem niet. Hij zegt, er horen drie dingen bij elkaar te komen. Er hoort een bovengemiddeld vermogen naar boven te komen. Dus een bovengemiddeld vermogen tot, nou, dat is natuurlijk best wel een, een vage term, zeg maar, die definieert je ook niet heel erg strak. Maar een bovengemiddeld vermogen om nou ja, tot prestaties te komen, in theorie. Maar hij zegt, je hebt ook creativiteit nodig. Want creativiteit, zeg maar, die, dat associatief vermogen, dat, dat soort van out-of-the-box denken, zegt Joe Ruzuli, dat is een inherente eigenschap van hoge begaafden. En de derde is task commitment, taaktoewijding. En taaktoewijding gaat heel erg over nou ja, niet het juiste, uh, of niet zomaar opgeven zeg maar, op het moment dat je een, een tegenwerping tegenkomt, als je een uitdaging tegenkomt, maar dat je juist doorzet. Dat je juist zegt van hé, hey, maar ik wil dit probleem oplossen en ik hou niet op voordat ik het daadwerkelijk opgelost heb. Nou, taaktoewijding. In Nederland noemen we het motivatie. En dat is al best wel een verschil natuurlijk. Taken weinig gaat heel erg over één specifiek gebied waar je geïnteresseerd bent. Dat je daar niet loslaat. Motivatie, dat klinkt veel generieker, zeg maar. Dat klinkt op veel meer verschillende gebieden. Alsof het een nou ja, soort van belangrijk is. En alsof het meerwaarde eh, zou kunnen bieden. Nou, en dan kom je, vervolgens kom je bij het model van Munks. Frans Munks is dat model verder uit gaan werken. En die zegt, nou ja, je moet niet alleen kijken in dat kind, zeg maar. Dus eigenlijk die creativiteit, motivatie... ...en die bovengemiddelde vermogens, maar je moet ook naar de omgeving kijken. Je moet kijken naar het gezin, je moet kijken naar de vrienden en de peers, je moet kijken naar school. Dus elk van die factoren die is belangrijk om die verschillende factoren bij elkaar te brengen. En daar komt dan een hoogbegaafdheid eigenlijk uit, of een hoop begaafde. Renzouli was daar wat genuanceerder in. Renzouli zei van ja, daar komt begaafd gedrag uit. En dat is bijna een soort van politicus, heeft Renzouli ooit gezegd... ...in sommige kinderen op sommige gebieden, onder sommige vormen van begeleiding... ...zie je hoogbegaafd gedrag verschijnen. Dus dat is veel minder zwart-wit. Je bent een hoogbegaafde. Um, of je ziet hoogbegaafd gedrag of hoogbegaafde prestaties. Nou, als we tegenwoordig kijken, dan zie je in die modellen... ...dat we meestal met de multifactoren modellen gaan werken. met de meervoudige definities. Nou, Gagné heeft er eentje van gemaakt. Heller is een van de meest gangbare in Nederland. Zegt eigenlijk van aan de ene kant hebben we de begaafdheidsfactoren hebben we die onderdelen, zeg maar, die onderliggende talentfactoren... Een, een talent voor taal, een talent voor analytisch denken. Dus allerlei verschillende vormen van talent. En dat is ook niet één of twee, maar het zijn er meerdere. Vervolgens hebben we prestatiedomeinen. Dat zijn plekken waar je dat kunt laten zien. Je hebt een analytisch vermogen, maar een prestatiedomein kan zijn... ik kan programmeren of ik ben goed in wiskunde, zeg maar. Dus die koppeling, zeg maar, tussen aan de ene kant welk talent heb je... en aan de andere kant welke prestatie lever je... Nou ja, daar zit eigenlijk het leerproces tussenin. het leerproces wordt gevoed door twee factoren. De buitenwereld en de binnenwereld. Wat betreft de buitenwereld gaat het over omgevingsfactoren. En dan kom je eigenlijk een beetje in diezelfde discussie natuurlijk als, als Munch net terecht. Uh, gezin, uh, vrienden, school, aanbod, uh, kritische levenservaringen. Weet je, we weten allemaal dat mensen die super heftige dingen meemaken, soms in één keer een soort van volwassenheidsstap. Dus allemaal omgevingsfactoren die bijdragen aan je vermogen om talent om te zetten in prestaties. Maar minimaal zo belangrijk zijn het die intrapersoonlijke kenmerken, of zoals ze ook wel zeggen, de niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken. Dus we zeggen, dit zijn de persoonlijkheidskenmerken van in dit geval een begaafde leerling, maar het gaat niet om de, de cognitieve kant. Het gaat niet om of hij goed is in wiskunde of in taal of dat soort dingen, maar het gaat om eigenlijk omliggende factoren. En dan hebben we het over leermotivatie, perfectionisme, locus of control, faalangst uh, misschien. Dus al dat soort factoren die hebben invloed op jouw vermogen om te leren. Nou, wat je ziet is dat in dit model er een aantal voorbij komen. En nou, als je me vaker hebt horen praten, dan weet je dat dit een van mijn hoofdfocusgebieden is. Hoe kun je die niet cognitieve persoonlijkheidskenmerken, hoe kun je die intrapersoonlijke kenmerken nou versterken? Hoe kun je gaan werken aan een growth mindset? Hoe kun je executieve functies gaan trainen? Hoe kun je een interne locus of control aanwakkeren zeg maar, en versterken? Nou, als je dat kunt doen, heb je een veel grotere kans op succes. Zeg maar. En dan veel grotere kans, en succes is dan, je vermogen om je talent om te zetten in daadwerkelijke prestaties. Eigenlijk als je naar al die modellen kijkt, want er zijn er nog veel meer over de hele wereld, zijn er echt een heleboel modellen gemaakt, komen er altijd een soort van vijf verschillende factoren voorbij. De eerste is een aantal biologische factoren. Uh, biologische factoren zoals uh, nou, Dabrowski, die over overexcitabilities heeft. Dus die heeft het echt over dat je hersenen een bepaalde gevoeligheid hebben. Um, er zijn allerlei onderzoeken die laten zien dat je genetisch, dat hoogbegaafdheid tot een zekere hoogte genetisch is, dus dat je dat soort van krijgt van je ouders. Um, er zijn allerlei uh, onderzoeken die ook laten zien dat bijvoorbeeld de melinisatie, zeg maar, de, de, de isolatie van je verschillende neuronen, dat dat bij hoogbegaafdheid een ander proces doorloopt dan bij anderen. Dus dit zijn allemaal biologische factoren van hoogbegaafdheid. Dan heb je de talentfactoren, dat is het tweede. En dan hebben we bijvoorbeeld over waar Heller het over had natuurlijk. Hè? Aan de ene kant zeg maar, die linguistische intelligentie en die analytische intelligentie, al die verschillende factoren, die inherent aanwezig zijn en je bent zelfs hoogbegaafd, ook als je ze niet zichtbaar maakt. Dus als jij sterk analytisch bent en je hebt nog nooit hoger dan het 2 gehaald voor wiskunde, dan kun je nog steeds binnen het talentmodel kun je als hoogbegaver kwalificeren. De derde is je omgeving en je systeem. Dat is steeds belangrijker geacht, zeg maar. want ja, wat is de kans? Weet je, dat is een verhaal van een, van een man in India zeg maar, die eigenlijk de hele moderne wiskunde opnieuw uitgevonden heeft. Die ergens een, een wiskundeboek vond, uh, en dat is ik, echt tweede klasniveau of zo. Het verhaal staat er niet heel precies meer bij. Maar die was dat door gaan lopen en is toen verder gaan redeneren. Ja, maar als dit waar is in wiskunde, dan zal dit en dit en, dit en dit en dit en dit en dit ook waar zijn. En uiteindelijk is hij geloof ik bij Cambridge of Oxford terechtgekomen. Omdat hij eigenlijk op eigen houtje gewoon eeuwen aan wiskundeonderzoek zelf eigenlijk opnieuw in zijn hoofd had uitgevonden. Maar zelfs daarin zit die omgevingsfactor dat dat boek bij hem terecht moet komen. Dus je hebt input nodig, je hebt ondersteuning nodig, je hebt inspiratie nodig. En als die dingen niet aanwezig zijn, nou, is de kans dat jij je talent in prestaties omzet misschien beperkt. Nou, we hadden het natuurlijk net al over hè? die intrapersoonlijke kenmerken: perfectionisme, locus of control, motivatie. Allemaal verschillende factoren binnen jezelf die je kunt versterken als het goed is. Jan Kuipers noemt het ook zo mooi: de kracht in jezelf. Dus dat je daar heel erg naar kijkt: van hoe kan ik die kracht in mezelf nou aanwakkeren en versterken? En natuurlijk, veel modellen hebben er ook een prestatie onderdeel in. Dat uiteindelijk om als zeg maar, volwaardige hoge begraven te kwalificeren voor wat dat waard is, moet je ook daadwerkelijk een prestatie leveren. Nou, dus dit is eventjes een soort van overzicht en eigenlijk weet je, toen, toen ik dit gezien had dacht ik, oh ja, nou, nou ben ik benieuwd wat dan de conclusie is of hoe je dit dan operationaliseert of hoe je dat dan bewijst. En toen werd het stil, want er zijn eigenlijk bijna geen manieren om dit hele proces te um, ja, eigenlijk te operationaliseren om dit concreet te maken, om dit in de praktijk te brengen. Het zijn theorieën, het zijn filosofieën, maar het zijn geen concrete, harde soort van feiten. Zo doe je dit, zo meet je dit. En uiteindelijk wordt dan hoogbegaafdheid bijna altijd in de operationalisatie platgeslagen tot één factor. IQ. IQ, je intelligentie quotient, is ooit bedacht als een middel met name om eigenlijk naar de prestaties te kijken en in te gaan schatten van lig je nou voor of lig je nou achter. Nou, onder andere, Binet is daar er heel erg lang geleden mee bezig geweest. En origineel was IQ ook bijna een soort van factor. Dus van, oké, okay, je bent 10 en je functioneert als een 15-jarige, nou, dan zal je IQ wel 150 zijn. Je bent 10 en je functioneert als een 5-jarige, nou, dan zal je IQ wel 50 zijn. 50% of 150% van je daadwerkelijke leeftijd. Tegenwoordig zit er een heel ander model achter. En dan zie je deze curve, die ben je misschien ook wel een keer tegengekomen als je met hoogbegaafdheid bezig bent. Zo noemen het de belcurve waarin je gaat kijken naar wat ze noemen standaarddeviaties. En daarbij is afgesproken dat zeg maar 85 en 115 is één standaarddeviatie naar boven of naar beneden. En daarvan hebben we gezegd dat ongeveer 68% van de bevolking, dus ruim twee derde van de bevolking, valt binnen één standaarddeviatie naar boven of naar beneden. Maar vervolgens heb je ook nog één standaarddeviatie verder. Dus dan zit je twee standaarddeviaties uit het midden, dan kom je dus inderdaad bij een Q van 70 en van 130... En dan kom je eigenlijk op een gebied dat je, maar dat noemen we ook vaak, meer begaafd, als we van 115 tot 130 nemen, dat ongeveer 14% van de bevolking, ongeveer 1 op de 6, um, nou ja, daadwerkelijk op dit niveau functioneert. Maar sommige zitten nog verder uit het die zitten niet tussen 1 en 2 standaarddeviaties uit het maar tussen 2 en 3 standaarddeviaties. Dan hebben we het in één keer over nog maar ongeveer 2% van de bevolking. Laat staan dat we het over 145 plus hebben, zeg maar, want dan zit je al drie standaard deviaties midden. dan kom je op 0,1. Nou, hoe bepaal je nou een IQ? Want je, je ziet hier eigenlijk elke keer die percentielen staan, want die zijn eigenlijk het belangrijkste. De vraag is, hoeveel procent van de mensen kan dezelfde antwoorden geven als jij? Als ik jou honderd 100 of duizend vragen stel en daarvan heb je er 400 goed, dan gaan we ons afvragen, als ik iemand anders neem van jouw leeftijd, hoeveel vragen zou die goed hebben? En je, hebt, je zit eigenlijk op die 50%, zeg maar precies in het midden, met een IQ van 100. Als jij 50% van de mensen het net zo goed doet als jij, en 50% van de mensen uh, doet het beter, zeg maar. Dus jij maakt fouten die anderen niet zouden maken. Dan zit je precies in het midden. Terwijl als je bijvoorbeeld op het 98% zit, dan geef je meer juiste antwoorden dan 98%, maar dan zit er nog 2% boven je die betere antwoorden geeft. En daarmee kom je ook al een beetje bij de uitdaging van de IQ. Want het heeft helemaal te maken met je IQ-test. Welke test ga je doen? Welke factoren zijn erin belangrijk? En daarin zie je nou, er zijn allerlei verschillende testfamilies. Je hebt de Wexler-familie en de kaufman familie En de ene vindt fluide redeneren heel erg belangrijk en de andere vindt opgedane kennis heel erg belangrijk. Uh, dus zo zijn er allerlei verschillende sub-indexen. Nou, het voert een beetje te ver om daar nu in te duiken. Dat doen we in het jaarprogramma doen we het wat uitgebreider, maar voor nu... Ik denk dat het even voldoende is om vast te stellen van, ja, je hebt dus een IQ, maar er zitten eigenlijk altijd subscores onder. Nou, met name de meest recente testen, bijvoorbeeld de WISC-5, die gaat best wel uitgebreid in op vijf verschillende subscores uh, om in kaart te brengen wat, nou, wat, ja, wat voor hoogbegaafd u nou eigenlijk bent. Want die totaalscore waar we het zo vaak over hebben, het is 131 of het is 128, Er zit een zogeheten betrouwbaarheidsinterval op. Als je een IQ van 130 hebt, dan is er 95% kans dat je IQ, IQ tussen de ik geloof 124 en 137 ligt. Dus het is een enorme range. In en dat is 95% kans. 1 op de 20 zit nog verder daarbuiten. Dus om een harde afkapgrens voor wat dan ook te bepalen, om te zeggen het is 129, mag je niet een plusklasse in, bij 130 wel, is zo arbitrair, is zo twijfelachtig eigenlijk, dat het ook de vraag is of het zijn doel dient. Terwijl als je beter kijkt naar IQ-testen, en het rapport wat je erbij krijgt, nou het is ook wel interessant om met deze kennis een keer opnieuw te kijken naar het rapport wat je gekregen hebt van je kind, wat je wellicht hebt, is dat er aan het begin en aan het einde bijna nooit staat, uw kind is hoogbegaafd. Er staat bijna altijd tekst, uw kind heeft gepresteerd in het hoogbegaafde spectrum. Dat is een heel belangrijke nuance. Op dat moment liet hij antwoorden zien die in het hoogbegaafde spectrum passen. Vervolgens um, zie je ook dat er niet alleen over een T-IQ, een totaal IQ score wordt gepraat, maar over die sub-indexen. En daar kun je heel veel informatie uit halen. Waar is je kind misschien sterker en waar is hij zwakker? En dat is eigenlijk veel interessantere informatie, want daarmee kun je gaan nadenken over... wat zou effectieve begeleiding nou kunnen zijn. Nou, dus we hebben gekeken naar wat is hoogbegaafdheid, wat zijn die modellen en wat is IQ? En nou, mocht je daarin verder willen gaan, uh, zeker een boek wat leuk is om met je kind te lezen... ook als ze jonger zijn, Hoogbegaafd Nou En, van Wendy Lammers van Toornburg. De hoogbegaafdheid Survival Kids, die survival serie is best wel mooi, uh, ook voor iets oudere kinderen om mee te lezen. Um, Tessa Kieboom heeft als je kind met zaakjes G Einstein is. En um, over IQ, zeg maar, en hoe dat ontwikkeld is, uh, nou ja, je kunt al een beetje raden wat de toonzetting van het boek is. IQ: A Smart History of a Failed Idea. Dus dat is een voorbeeld, zeg maar. dat is eigenlijk een boek waarin ze Eigenlijk de afgelopen 125 jaar van de ontwikkeling van UQ bekeken hebben. Inclusief het nou ja, toch wat twijfelachtige startpunt. Tegenwoordig is het een stuk beter onderbouwd. Maar nou ja, het laat zien dat het een minder heilig fenomeen is dan de manier waarop het er soms gepresenteerd wordt. Nou, nu hebben we al behoorlijk wat tijd samen besteed aan kennis en kunde van begaafdheid. Dus nu gaan we langzaamaan naar een aantal praktischere modules. We zullen, ik zal elke keer in elke sessie zal ik een ander spoor eruit nemen wat ik wat uitgebreider doe. En andere zullen wat compacter zijn om nou ja, gewoon zo vooral wat differentiatie aan te kunnen bieden en verschillende onderdelen. Dus we waren naar kennis en kundebegaafdheid gaan kijken en we gaan nu naar opvoedvaardig toe. En bij opvoedvaardig zijn we deze maand aan het kijken naar de valkuilen van ouderschap. Nou, de eerste valkuil is het drama driehoek. Daar ga ik zo meteen ook meer op in, die ga ik ook hier uitleggen. Um, de andere drie waar ik nu minder op inga, zijn uh, projecteren vanuit jezelf. Ik ben vroeger gepest en ik hield niet van sociale, um, sociale events, dus dat zul jij misschien ook wel hebben. Dus dat je heel erg de verhalen van je kind interpreteert vanuit je eigen beeld. In plaats van dat je probeert zo open mogelijk te staan en gewoon te vragen, wat vind jij daarvan? Weet je, als een kind aangeeft van nou, ik ga naar een sociaal event en het is met de kinderen van een andere klas. Dat je niet meteen invult, dat zal dan wel spannend zijn, want ik zou het spannend vinden. Of dat zal wel leuk zijn, want het is spannend. Terwijl misschien je kind het heel erg, heel erg nou ja, spannend op een verkeerde manier vindt. Dus, nou ja, ga eens even kijken of je aan het projecteren bent. De derde uitdaging is te veel of te weinig doelen. Daar hebben we wel vaker over gehad. Hè? Weet je, kinderen zijn niet maakbaar. Je kunt niet voor je kind besluiten dat hij een schaakgrootmeester wordt. Tenminste, tenzij je echt bereid bent om ontzettend onpedagogisch je kind onder druk te zetten. Maar in feite, je kind wordt wie die wordt. Aan de andere kant kun je ook niet te weinig doelen hebben. Want zo lessen verder inzetten dat alles oké okay is, daar help je een kind ook mee. Een kind, zeg maar, een van de manieren om je kind te ondersteunen is structuur, is nou, richting geven. En daarvoor kijken ze naar jou. Dus die balans constant zoeken. En de, de laatste uitdaging is het zoeken naar het juiste antwoord. Geloven dat er in opvoeden een juist antwoord is, waarbij als je er maar lang genoeg over nadenkt, dat je er bewijs bij kunt vinden. Weet je, laissez-faire is de oplossing, supernanny is de oplossing, de Gordon-methode is de oplossing. Ik ga net zo lang zoeken tot ik de juiste wetenschappelijk onderbouwde methode ga vinden. Nou, de eerste is dat um, in elke fase van het leven van de kind er een kindrijk een ander antwoord geldt. Dat zijn wat universele principes, maar elke fase van het kind als je ouder wordt, vraagt iets anders. Maar daarnaast is elke match ook uniek. Jij bent uniek, je kind is uniek, de mensen waarmee je je kind opvoedt zijn uniek. Dus je moet altijd nieuwe antwoorden gaan vinden in dat kader. En die zullen nooit perfect zijn en we zullen altijd zoeken naar betere antwoorden. En dat is denk ik juist iets wat ons mensen maakt. Nou, waar we nu vooral op gaan inzoomen is de drama driehoek. De drama driehoek zegt, van, nou ja, in sommige gevallen, zeker als er voor traumatische ervaringen in het verleden zijn, of dingen misgegaan zijn, of uitdagingen waren, dan kunnen wij in een drama driehoek terechtkomen. Volgens mij komt dat transactionele analyse, als ik het even goed zeg, uit mijn hoofd. En wat ze eigenlijk zeggen, is dat er drie rollen zijn. Op het moment dat er iets gebeurt, en dat gaat misschien niet zoals we het zouden willen, dan krijg je een soort van interactie, waarbij degene die, die de problemen ondergaat, soms terugschiet in slachtofferschap. je, je kind uh, heeft misschien vroeger op problemen op school gehad, zit nu op een fantastische klas of een plusklas of een hele goede juf en op een gegeven moment komt er dan toch een opdracht die te moeilijk is en waar die niet meteen een antwoord op weet. Nou, de neiging in de drama driehoek voor het slachtoffer is om die slachtofferrol te gaan en zeggen hey, ik kan hier helemaal niks aan doen en het lukt me niet en het is moeilijk en weet ik wat allemaal. Nou, en dat proces kan versterkt worden vanuit twee kanten. Um, de ene waar het vanuit versterkt kan worden is vanuit de aanklager. Dat als er dan iemand anders, soort van negatieve feedback, je zult het wel niet kunnen of weinig vertrouwen laat zien. Nou ja, dan wordt die slachtofferschap wordt eigenlijk nog versterkt. Maar je hebt eigenlijk nog een derde factor nodig om die driehoek compleet te krijgen. En dat is de redder. De redder is degene die het slachtoffer hoort. Die hoort een soort van een drenkeling en denkt, ik kom je redden. Ik spring wel het water in, ik kom je eruit halen. Maar het effect daarvan kan zijn, even om dit metafoor verder te trekken, is dat een kind zwemles aan het krijgen is, voor het eerst water in zijn mond krijgt, een beetje kucht, en iemand zegt, ik kom je redden, je rent het water in, springt erin, haalt het kind eruit. terwijl het kind gewoon eigenlijk twee keer moest kuchen en moest leren om door te zwemmen, omdat dat deel is van zwemles. Maar omdat we dan nou ja, ons zorgen maken bijvoorbeeld om het slachtoffer, springen we er heel vroeg in, Probeer hem uit de situatie te halen, probeer hem te beschermen van de aanklager, in dit geval de gemene zwemleraar die zomaar onverantwoord het kind het water ingooit. Nou ja, en daarmee krijg je eigenlijk die driehoek compleet. De slachtoffer geeft aan, ik kan het niet, de redder zegt, ik ga je wel beschermen, ik hou je wel weg bij die gemene krachten die daar zijn en de aanklager die dan schuldig is van alle problemen. Ja, het is natuurlijk niet, niet een enorme stretch of imagination om te bedenken dat je dat in een schoolsysteem ook kunt doen. Kind geeft aan, dit vind ik te ingewikkeld, dit vind ik niet leuk meer, komt aan bij jou als ouder in dit geval. En jij zegt, nou ja, ik word wel de redder, die stomme leerkracht die heeft jou ook niet begrepen. En die heeft niet op de juiste manier lesgegeven en het niet op de manier, goede manier aangeboden en weet ik wat allemaal. En nou ja, daarmee probeer je je kind te beschermen, wat op zich een goede eigenschap natuurlijk is. Ik hoop ook dat ouders hun kinderen willen beschermen. Maar ja, als je dat te vroeg doet en bijvoorbeeld als een kind voor het eerst, ik weet niet of je je van de vorige keer nog kunt herinneren, frustratietolerantie tegenkomt dat hij erachter komt dat hij niet zo tolerant is wanneer een opdracht moeilijk is, tot de leerkracht die je misschien wel bewust gegeven heeft. Als je dan meteen naar nou, je leraar afvalt en zegt, nee kom maar bij mij, ik ga je redden, nou, dan is die driehoek compleet, maar daarmee verzwak je je kind. En dat is natuurlijk een soort van uitdaging. Hè? Het gebeurt vooral na periodes van problemen. Want misschien is er een verleden geweest. Ik zeg hiermee niet dat als een kind aan het verzuipen is in het zwembad, dat je hem gewoon moet laten gaan. Dan moet je erin springen en moet je hem eruit halen. Maar het is een enorme range tussen daadwerkelijk aan het verzuipen zijn en dat eerste kuchtje. En dat is het risico van dat drama driehoek, dat je bij het eerste kuchje of bij het tweede kuchje of al vrij vroeg gaat ingrijpen. Terwijl juist, ja, je wordt ook sterker in het leven van wat tegenslag. Nou, die balans zoeken. De uitdaging is dat het dus niet bekrachtigend is voor het slachtoffer. Een slachtoffer wordt er niet beter van. Als ik jou uit het water uittrek elke keer als je kucht, dan zul je nooit goed leren zwemmen. Het andere risico is dat op een gegeven moment redder zijn je missie in je leven wordt. Misschien heb je wel jarenlang elke dag moeten vechten voor je kind om, om iets goed te krijgen of om te voorkomen dat er allerlei vreselijke dingen gebeurden. En daardoor wordt dat, loop je het risico als ouder dat dat deel van je identiteit wordt. Dat überhaupt, als je al denkt aan met een professional praten, dat je al een soort van, nou ja, je zwaard pakt en je, je harnas aandoet omdat je denkt dit gaat er gevecht worden. Omdat je zo gewend bent aan het feit dat die gesprekken gevechten zijn. Maar het hoeft niet per se nu van toepassing te zijn. Dus de vraag, de reflectievraag die ik je echt mee wil geven voor de komende maand, is laat ik mij verleiden tot redderschap. Want op een gegeven moment wordt het ook wel makkelijk voor een kind om in die slachtofferrol te gaan. En lekker in zijn hangmatje te blijven liggen en zeggen, weet je, mam kun jij niet even aan de leerkracht uitleggen dat hij het niet beelddenkend genoeg uitgelegd heeft en daarom snap ik het niet. Nou ja, de vraag is of het dan het probleem is dat de leerkracht meer op een beelddenkende manier moet gaan uitleggen. Of dat het kind een nieuwe leervaardigheid moet leren en dat dat oncomfortabel is. Dat dat een uitdaging is omdat hij niet zo goed weet hoe hij dat aan moet pakken. Dus denk daar eens over na, die drama-drie ook, of dat iets is wat bij jou van toepassing zou kunnen zijn. Gaan we weer terug naar onze sporen. Onze sporen, we hebben kennis kunnen begaafdheid gehad, we hebben opvoedvaardig gehad. We gaan nu kijken naar het begeleiden van toptalenten. Nou, die gaan we deze keer wat compacter doen, want dat wat ik deze keer. Ik ga reviewen meer, ik ga niet echt iets nieuws toevoegen, maar ik ga een herhaling doen van iets wat al eerder terug voorbij gekomen is, is de opmaat naar de stappen van de komende maanden. En dat is het universele talentmodel. En we hadden het dus net, nu zie je ook een beetje die koppeling, hè? we hadden het net natuurlijk over dat model rondom IQ-hoogbegaafdheid en dat die niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken, dat dat misschien wel de meest bepalende factor zijn om nou ja, vast te stellen of een kind zijn talent om gaat zetten in prestaties. Maar ja, en dat is een van mijn frustraties in die modellen geweest. Dat voor mij voelde het als vrij arbitrair. Het is dan locus of control, leermotivatie, perfectionisme of phalanx. Maar waarom die dingen? En waarom niet 16 andere? Waarom zijn het niet executieve functies? Waarom is het niet hooptheorie? Waarom is het niet aangeleerd hulpeloosheid? Waarom is het niet je ontwikkelingspsychologische niveaus of je vermogen om jezelf te leren kennen? Nou, dat is eigenlijk de afgelopen 10 jaar een soort van verzameling geweest om al die verschillende onderdelen bij elkaar te plukken. ...en dat langzaamaan in één overkoepelend model te gieten. Nou, dat is het universele talentmodel geworden. De naam is trouwens nog Under Consideration. Ik neem graag inspiratie aan. Maar je zoekt dus heel erg naar die domein-onafhankelijke factoren. Net zoals die factor G, zeg maar. generalized intelligence, gaat over alle domeinen. Gaan die niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken gaan ook over alle domeinen. Of je nou een goede schakel wil worden of je wil een goede programmeur worden... Of je wil nou ja, een gedichtenbundel schrijven. Eigenlijk heb je dezelfde factoren nodig. Nou, welke onderdelen komen hier nou terug? De eerste is natuurlijk vooral op de omgeving gericht. Je hebt inhoudelijke uitdaging nodig. Als die man niet het wiskundeboek had gehad, dan had hij ook nooit wiskunde geleerd. Dus je moet ergens een omgeving hebben die je voedt op die gebieden waar jij in geïnteresseerd bent. Dan lukt dat. Maar daarna komen we zeg maar, bij die universele onderdelen. Je meta vaardigheden. Dus vaardigheid kun je je passer gebruiken, die vaardigheid kun je alleen maar gebruiken bij het gebruiken van je passer. Maar plannen en organiseren, dat kun je met passergebruik gebruiken, maar dat kun je ook bij programmeren gebruiken, bij schaken en bij het maken van een gedichtenbundel. Dus in elk van die factoren zijn er vaardigheden, dingen die je kunt leren en die je kunt doen, die een verschil gaan maken. Nou, onder die meta-vaardigheden zit je levenshouding. Hoe sta je in het leven? Ben je optimistisch of pessimistisch? Heb je een... Intern locus of control, heb je het idee dat je controle hebt over leven of is een extern locus of control, hebben we andere controle over leven? Ben je aangeleerd optimist of pessimist? Heb je jezelf, nou, ben je in een positie terecht gekomen van aangeleerd hulpeloosheid? Heb je nog hoop, hooptheorie van Snyder is een ontzettend onderdeel. Levenshoudingsonderdelen zijn um, overtuigingen over hoe de wereld werkt en daarmee worden ze een filter waardoor je naar de wereld kijkt. Bijvoorbeeld een fixed en een growth mindset zijn overtuigingen over hoe de wereld werkt. Fixed mindset, ik kan het of ik kan het niet. Growth mindset, ik kan alles leren. En daarmee wordt het een bril, een filter waardoor je naar de wereld kijkt. Als ik geloof dat ik dingen wel of niet kan, dan zal een uitdaging altijd angstig zijn. Want het kan me bevestigen of het kan me absorberen. Terwijl een growth mindset zegt, ik kan alles leren. Dus uitdagingen zijn die dingen waardoor ik beter word. Dus je bril op basis van je overtuiging is je, wat ik noem je levenshouding. Je hebt je ontwikkelingsniveaus. Je hebt verschillende stadia waardoor we ontwikkelen. Misschien ken je die wel van Piaget bijvoorbeeld. Die heeft die cognitieve lijn heel erg doorontwikkeld. Waarbij je echt briljante filmpjes kunt kijken. Je moet maar eens kijken Levels Piaget. En dan daar wat, op YouTube wat filmpjes van gaan kijken. Waarbij je bijvoorbeeld een kind hebt waar een, waar, die een bal heeft. En aan de ene kant zie je rood en aan de andere kant zie je groen. En dan ziet het kind dus de groene bal. En dan vraag je, oké okay, ik draai hem nu om. En dan ziet het kindje de rode bal. En heeft dus gezien dat de groene kant naar jou komt. Welke kant zie ik? Nou, daar kunnen kinderen op een jonge leeftijd geen antwoord op geven. Die geven antwoord rood. Ze dus laten alleen maar kunnen alleen antwoord geven wat zij zien en nemen aan dat ik altijd ook zeg maar hetzelfde perspectief heb als wat zij hebben. Nou, dat uitgangspunt, zeg maar, het feit dat dat nog niet kan, wat je later in je leven bijvoorbeeld gaat leren om, nou ja, noem ze een theory of mind, ik kan bedenken dat jij ziet wat ik net zag. Nou ja, dat zijn van die ontwikkelingsstadia. En elk ontwikkelingsstadium levert weer meer informatie op. Maar zo heb je bijvoorbeeld ook morele ontwikkeling. Het laagste niveau van morele ontwikkeling is, als ik niet gepakt word, dan was ik niet fout. Tegenover hogere niveaus van ontwikkeling gaan we bijvoorbeeld veel meer over universele menselijke waarden. Ongeacht of je bijvoorbeeld je daarbij aan de wet houdt of niet, zou je soms de wet moeten breken omdat het uiteindelijk een hogere waarde dient. Heb je bewustzijn van je uniciteit? Weet jij waar je sterk bent? Weet je waar je zwak bent? En weet je hoe je je leven zo in kunt richten dat dat op een effectieve manier werkt? We kunnen kijken naar welbevinden en geluk. Nou, daar gaan we het zo meteen bij zelfzorg over hebben. Van welke type welbevinden zijn er dan? En ben je je bewust van je eigen ontwikkeling? Weet je, weet je van jezelf hoe je jezelf ontwikkelt? Ik weet van mezelf dat ik over het algemeen als ik nieuwe dingen leer, dan begin ik heel snel. Dan gaat het heel goed, maar dan kom ik meestal na een tijdje kom ik een automatiseringsprobleem tegen. En daarna blijf ik een hele tijd hangen op hetzelfde niveau. Kom ik niet doorheen. En als ik dat eenmaal heb, dan ga ik daarna weer op een snelle manier leren. Nou, het gebeurt bijna elke keer. Ik had het met parachute springen, ik had het met kitesurfen, ik had het met allemaal verschillende dingen die ik ben gaan leren. Dat het in het begin heel snel ging. Dan dacht ik, wow, gaaf, wat kan ik het allemaal goed, wat leuk. Dat ik daarna een soort van vastliep omdat ik ergens iets niet goed kon internaliseren en dat het dan vanzelf ging. Nou, die, dat bewustzijn, zeg maar, dus die, dat reflectievermogen, dat ik ook weet als ik iets nieuws leer en ik loop vast, dat ik niet denk, oh dit gaat nooit iets worden. Dan denk ik, oh ja, daar is hij weer. Maar dan zit je er heel anders in. Dus kun je reflecteren op je eigen ontwikkelingsvermogen. Nou, dit is dat universele talentmodel. Dus, dit zijn wat mij betreft de invulling van die niet-cognitieve persoonlijkheidsfactoren. Dat als we een kind hebben en die heeft een talent, maar dat wordt niet vertaald naar de praktijk, en we gaan hem de meta-vaardigheden leren, we helpen hem naar een constructieve, positieve levenshouding toe, we helpen hem naar boven in zijn ontwikkelingsniveau, we zorgen dat hij weet wat zijn beperkingen en zijn, en zijn, zijn sterke kanten zijn, we zorgen dat hij goed in zijn vel komt zitten en we zorgen dat hij gaat reflecteren op zijn eigen ontwikkeling. Als je al die Zes onderdelen goed een plek geeft en je brengt hem naar een plek waar er uitdaging te vinden is, nou dan zal hij bijna altijd in de buurt van, soort van zijn maximale potentieel komen. Nou, hier zijn we dus eigenlijk naar gaan kijken. Deze keer ga ik er vooral kort doorheen... en de volgende keer gaan we langzaamaan een deep dive doen. We gaan elk van die onderdelen, we gaan het hebben over levenshouding, we gaan het hebben over die vaardigheden, die gaan we zo één voor één af en halen we er een aantal verschillende theorieën bij. Om je te helpen, om te snappen wat zijn dat nou voor theorieën en waar zou ik er meer over kunnen vinden. Nou, dan komen we bij onze sporen terecht. Hè? Dus we hebben kenniskunde, begaafdheid en opvoedvaardig gehad. We hebben toptalenten begeleiden gehad. We gaan nu naar dubbel bijzonder toe. Juist die kinderen die wel talent hebben waarbij het niet vanzelf vooruit komt. Sowieso hè? kun je bij het dubbel bijzonder spoor eigenlijk dezelfde stappen zetten die we net bij toptalenten hebben gedaan. Want je kunt kijken naar die vaardigheden, je kunt kijken naar die levenshouding, je kunt kijken naar al die verschillende onderdelen, alleen dan vaak vanuit een veel curatiever perspectief. Dus niet alleen hoe kunnen we er maximaal uithalen, maar hoe voorkomen we ook dat een kind wegzakt. Nou, waar we deze keer op gefocust hebben is, enerzijds zijn we echt één voor één alle onderdelen. Wat zijn nou de eigenschappen van het autistisch spectrum en wat zijn nou de eigenschappen van ADD? Zo zijn we één voor één doorheen gaan welke ondersteuningsvragen horen erbij. Maar dat voelt echt te ver, want zie ik uren voor de camera te praten. Um, waar ik nu deze keer vooral op wil focussen is eigenlijk een soort van overkoepelend model. Van wat kun je nou doen met een beperking of met een uitdaging of met een belemmering. Stel je voor dat iets niet vanzelf goed gaat, wat kun je dan doen? Nou, er zijn drie opties als je het heel generiek bekijkt. Je kunt gaan stimuleren, dus trainen en werken tot je het zelf kan. We kunnen compenseren, dus jou gaan... Ondersteunen door kleine stukjes weg te halen, maar je toch het nog zelf te laten doen. En we kunnen dispenseren. Dispenseren, optie 3, is dat we het niet meer van je vragen. Nou, maar even als voorbeeld leren fietsen. Stel je voor je kind is 10 en kan nog niet fietsen omdat er nou ja, motorische problemen zijn of angst of weet ik wat er allemaal gebeurd is. Er zijn redenen waarom dit kind niet aan het fietsen is. Er zijn er drie opties. Optie 1 is we gaan het stimuleren. We gaan gewoon net zo lang fietsen trainen totdat jij ook kunt fietsen. Dus we gaan een soort van die achterstand inhalen en we gaan gewoon al die vaardigheden leren, we gaan alle problemen oplossen, totdat je het helemaal zelf kan. En dat doen we gewoon met een fiets, door te fietsen. Nou, dan ben je aan het stimuleren, dus dan zorg je dat een kind maximaal zelf autonoom dingen kan doen. De tweede mogelijkheid is dat je gaat compenseren. Compenseren zijn twee redenen voor of eigenlijk één hoofdreden voor en het heeft vooral te maken met kun je mee met de rest. Kun je mee met de rest van de klas, kun je mee met de rest van je leeftijdsgenoten. En als we het over fietsen hebben, kun je met papa en mama mee op pad. Want we willen toch nog op pad gaan. Als we zouden stimuleren, dan zouden we heel langzaam moeten gaan. Dan kunnen we het niet meer dan 100 meter per keer doen. Maar we willen eigenlijk toch nog gewoon een tocht maken. En met andere tienjarigen kunnen we ook die tocht maken. Dus we willen het met jou ook doen. Dus dan gaan we kijken naar hulpmiddelen. Dus in het geval van fietsen, we gaan er zijwieltjes op doen. Met zijwieltjes kun je wel een uur met ons gaan fietsen. Oké, okay, dus dan kunnen we compenseren. Dan kun je een aantal van de vaardigheden wel leren. Je conditie wordt bijvoorbeeld wel beter. Maar bijvoorbeeld de motorische vaardigheid van het sturen, nou, je zult wel een beetje leren, maar niet zo goed als wanneer je het zonder die wieltjes zou doen. Er nou, zijn natuurlijk talloze klassieke voorbeelden, bijvoorbeeld bij dyslexie, apparaten die het voor kunnen lezen, extra tijd krijgen zijn allemaal compensatiemaatregelen, waarbij we de regels een beetje veranderen, maar je het toch nog zelf moet doen. Tot op zekere hoogte. Optie 3 is dispenseren. Kijk, op het moment dat ik zeg van, oké, okay, weet je, je hebt geen benen meer bijvoorbeeld... ...dan kan ik wel beginnen over, ik wil gewoon stimuleren tot jij helemaal op een normale fiets zelf helemaal mee fietst. Maar er gebeurt niet zo vreselijk veel. Het is een vrij sadistische exercitie, denk ik. Dus soms zijn er redenen om te zeggen, dit, dit kan gewoon echt niet. Er zijn fysieke beperkingen of er zijn allerlei onderdeelbeperkingen. Als we bijvoorbeeld kijken naar het autistisch spectrum, de behoefte tot structuur. Daarvan kun je wel zeggen, ik ga het stimuleren... Maar uiteindelijk, die behoefte tot zekerheidsstructuur en die, die nou ja, met regelmaat beperkte flexibiliteit, gaat waarschijnlijk compensatie vereisen. En die compensatie bestaat uit duidelijke dagplanning, het aankondigen van veranderingen. Dat zijn allemaal compensatiemaatregelen, waarmee misschien vervolgens een leerling op het autistisch spectrum toch nog gewoon een normale VO-school kan volgen. Maar hij heeft wel die aanvullende ondersteuning, die stutting, heeft hij nodig. Dus nou ja, daarbij is. Het... Constant aan het kijken, waar gaan we stimuleren, waar gaan we compenseren en waar gaan we dispenseren. En vooral het bewust kiezen wanneer je welke inzet. De belangrijke twee die ik daarbij eruit wil halen, is de eerste: is het risico van dispenseren. Ik zie soms dat er te snel gedispenseerd wordt, met name met hoogbegaafde kinderen. Hij heeft moeite met de instructies, dus hij heeft de instructies niet meer te volgen. Hij heeft moeite met Talige opdracht, dus we gaan een mindertalige of geen talige opdracht meer geven. Dus omdat we vaststellen dat een kind ergens moeite mee heeft, gaan we het helemaal niet meer van hem vragen. Nou, en dan kom je eigenlijk een beetje bij het risico. Even een ander voorbeeld. Stel je voor, je hebt een knieblessure. Nou, vroeger was eigenlijk al het procedure: je hebt een knieblessure, dat is best wel een complexe operatie. Gaan we je knie opereren, fixeren we je, leggen we je in een ziekenhuisbed, niet meer bewegen, want anders belast je die knie terwijl die aan het herstellen is. Alleen het probleem is, als je dan vervolgens die knie 6 tot 12 weken niet meer gebruikt, bleek dat na 12 weken die knie een stuk slechter functioneerde, want hij is niet meer gebruikt. Dus daardoor kwam je in een soort van neerwaartse spiraal, dat als je al last had van je knie, dan moest je geopereerd worden, maar daardoor had je een terugval in de ontwikkeling van je knie. Tegenwoordig zeggen ze nee, we gaan die wel opereren, maar daarna gaan we je een apparaat leggen dat het beweegt en we gaan meteen aan de gang, want het proces van het genezen van de knie hangt af van het gebruik van je knie. Nou, op het moment dat je zegt we gaan dispenseren, je hoeft niet meer naar school te gaan, je gaat minder naar school, we gaan geen frustrerende opdrachten meer geven, dus we halen die uitdaging weg. Dan haal je daarmee ook de prikkel weg om het op te lossen en je haalt de training weg om beter te worden. En daarom zie je dat kinderen soms terugvallen. Dus dispensatie doe ik echt alleen maar in het alleruiterste geval. De belangrijkste factor die daar, twee factoren die voor mij daarin naar boven komen, is de ene is, kan het kind het? Kijk, als hij het nooit gaat kunnen, dan moeten we hem er aan de voorkant niet mee vermoeien. En het tweede is stressniveau. Sommige kinderen zijn zo gestrest dat ze thuis zitten, niet meer kunnen slapen, niet meer naar school willen. Nou ja, dan kun je zeggen, we gaan een tijdje gaan we dispenseren om het stressniveau naar beneden te brengen. Maar dat doen we eigenlijk altijd met een plan om het weer op te voeren. Dus dan zeggen we, we gaan voor twee weken dispenseren. Of voor vier weken gaan we dispenseren. En de vraag die we ons elke week stellen is, leidt het er nou toe dat het stressniveau naar beneden gaat? Zit die beter in zijn vel? En daarna moeten we kijken met beter in zijn vel vitten, hoe we ook weer die uitdaging mee kunnen nemen. De andere kant is het risico van niet compenseren, want als je dyslexie hebt dan duurt het misschien langer om te lezen. Als je bijvoorbeeld dyslexie hebt dan is lezen niet leuk, terwijl kennis opnemen wel leuk is. Maar het risico is dat die twee aan elkaar verbonden gaan worden. Omdat lezen zo stom is, wordt kennis opnemen stom. Dus een van de risico's van niet op tijd compenseren, niet kinderen nou ja, gaan ondersteunen in hun uitdagingen, is dat het negatief kan uitpakken met name voor hun levenshouding, hun plezier in leren, hun, hun interne locus of control, hun, hun houding naar leren, kan negatiever worden... omdat ze zo ontzettend tegen de wind in moeten fietsen, zoveel uitdagingen hebben. Nou, daar moeten ze een beetje mee helpen dat ze, als ze hun best doen, ook succeservaring kunnen hebben. Maar niet week na week na week zich helemaal kapot moeten werken en nog, nou, have nothing to show for it. Dus niet een resultaat hebben waar je blij van wordt. Dus ben je er bewust van bij je kind? Wat kies ik wanneer en waarom? Wanneer ga ik stimuleren? Wanneer ga ik compenseren? Wanneer ga ik dispenseren? Als je die vraag helder hebt, dan ben je al een enorm eind verder. Een boekentip hierbij is het boek Mediërend leren, onder andere van Emil van Doorn van Stipco. Die heeft onder andere een heel model uitgewerkt van wat hij dan die metacognitieve bouwblokken noemt, zeg maar, onder gedrag. Zij dus heeft een hele eigen analyse gemaakt van wat die factoren zijn. Um, nou ja, wij hebben een aansluitend model, maar dit is een van de meest concrete boeken die daar stappen in zet. Dan komen we bij bewust ouderschap en nou ja, zelfzorg vanuit jouw kracht naar je kinderen. En dit zijn met name opdrachten. Dit is geen theorie, ik kom, ik bedoel, bij, bij zelfzorg kom ik op zich nog wel met de theorie van PERMA, zeg maar. Maar het doel is niet dat je theorie begrijpt. Het doel is dat je iets gaat doen. Dus ik zou echt kijken voor jezelf, heb je nu nog een uur? Uh, want dan ga lekker zitten, zet me even op pauze, pak pen en papier, pak een kopje thee en ga ergens comfortabel zitten, want dan kun je nu ook gewoon elke keer nou ja, de um, video stopzetten en echt het uit gaan schrijven. Uh, mocht dat niet lukken, kijk dan nu in je agenda en plan het uit. Je kunt nu wel gaan kijken, maar de komende vijf minuten ja, dan weet je dat er een opdracht is en dan heb je hem gehoord. Dus de vraag is hoeveel je het gaat helpen. Ik ga het nu ook relatief snel doen. Ik ga gewoon omschrijven wat de opdracht is. Ik verwacht van je dat je het zelfsturend vermogen hebt om daar mee aan de slag te gaan. Kijk, in het jaarprogramma gaan we echt een hele video gemaakt. Dan stel ik een vraag, zet hem op pauze, ga dit doen, reflecteer erop. Volgende vraag, zet hem op pauze, ga weer verder. Dus gaan we het helemaal in kleine stukjes doen. Nou, deze keer geef ik veel met overzicht. Ik zeg, dit zijn de vragen die je moet beantwoorden. En dan moet je voor jezelf ze even opschrijven en dan daarmee aan de slag gaan. Uh, maar dan kun je nog steeds dezelfde reflectieve waarde daaruit halen. Nou, bij bewust ouderschap zijn we de vorige keer vooral gaan kijken naar je waarden. Welke dingen zijn belangrijker dan andere dingen? En waarden zijn eigenlijk de richtlijnen waarmee je van A naar B gaat. Dus terwijl ik onderweg ga naar B, vind ik creativiteit belangrijk. Of terwijl ik onderweg ga naar B, vind ik nou ja, spontaniteit of discipline belangrijk. Maar de vraag is, wat is B dan? Waar ga ik nou concreet heen? Want je waarden geven ongeveer de richting aan, maar, maar waar probeer je nou eigenlijk uit te komen? Nou, daar gaan we deze keer op focussen. Wat is dan dat eindresultaat? En dat gaan we vanuit verschillende perspectieven bekijken. We gaan het bekijken vanuit het perspectief welk deel van, van jou of van je kind iets wil. En we gaan vanuit drie perspectieven kijken. Nou, als we kijken naar het deel van jezelf, kijken we naar hart, hoofd en handen. Want als je kijkt naar hoe zou jij willen dat het leven er over twee jaar uitziet, dan kun je kijken vanuit je hart. Ik zou deze gevoelens willen hebben. Ik zou blij willen zijn. Ik zou vrolijk willen zijn. Ik zou me uitgedaagd willen voelen. Wil... Welke gevoelens zou je willen hebben? Welke beleving zou je willen hebben? Het tweede is je hoofd. Welke gedachten zou je willen hebben? Welke overtuigingen zou je willen hebben? Wat zou er waar voor jou moeten zijn om te zeggen over twee jaar nou, is mijn leven echt een stuk mooier en beter geworden? En de derde zijn je handen. Wat doe je? Welke activiteiten voer je uit? Welke dingen doe je? Welke dingen doe je met jezelf? Welke dingen doe je met je kind? Welke dingen doe je met elkaar? Want op het moment dat je helder hebt, wat doe ik vanuit mijn hart, vanuit mijn hoofd en vanuit mijn handen? heb je een behoorlijk heel perspectief van wat naar nou die volgende stappen zijn die je zou moeten willen zetten. Vervolgens kun je dat vanuit drie perspectieven bekijken. Je kunt het vanuit het eerste perspectief kijken, vanuit ik. Dus wat wil ik voelen? Wat wil ik denken en wat wil ik doen? De tweede is de tweede persoon, dat is dat van je kind. Wat wil, wil ik dat mijn kind voelt? Wat wil ik dat mijn kind denkt? Wat wil ik dat mijn kind doet? En natuurlijk bij meerdere kinderen zou je dit meerdere kinderen keren kunnen doen. En daarna eigenlijk vanuit een soort van derde persoon. Eigenlijk vanuit een soort van observatierol. Dat je zegt als een derde naar ons gezin zou kijken en zegt nou wat zij samen voelen en wat zij samen denken en wat zij samen doen is. Alsof je een soort van antropoloog bent die daar op afstand naar kijkt. Dus, nou, zoals aangegeven in het recht gaan we er helemaal doorheen met pauze en doe dit en doe dit en dit. Aan jou nu de opdracht om dus eigenlijk negen vragen te beantwoorden. Je begint bij het eerste perspectief, jouw eigen perspectief. Je schrijft eerst op, over twee jaar wil ik voelen vanuit mijn hart. En dan ga je tien minuten lang schrijven wat al die verschillende dingen zijn die je zou willen voeren. Vervolgens, vanuit ik, ik wil over twee jaar vanuit mijn hoofd de volgende dingen denken ...geloven en dat dit de waarheid is en dat dit mijn perspectief is. Dus vanuit je hoofd. En ik wil um, vanuit mijn handen dat ik de volgende dingen over twee jaar aan het doen ben. Dan heb je het tweede perspectief van je kind. Dus dan ga je weer helemaal opnieuw beginnen. Ik wil over twee jaar dat mijn kind dit en dit voelt vanuit zijn hart. Ik wil over twee jaar dat mijn kind dit en dit denkt. Ik wil over twee jaar dat mijn kind dit en dit doet. Het zijn al zes vragen die we nu hebben. Dus elk van die vragen ga je... Vijf tot tien minuten besteden aan het uitschrijven ervan. Als laatste heb je de derde persoon, de observator. De observator, een antropoloog zit op afstand te kijken naar jullie gezin en zegt, oké, okay, wat zij samen voelen, eerste vraag. Wat zij samen denken, tweede vraag. En wat zij samen doen, is de derde vraag. Nou, ga elk van die negen vragen af, pak echt een klapblok, schrijf het, pak je laptop... Typ het uit, maar ga echt alsjeblieft zitten om deze antwoorden op te schrijven. Want Nogmaals, alleen maar theoretisch nadenken over wat je allemaal zou kunnen doen. Gaat heel weinig verschil maken. Het gaat vooral om dat wat je anders doet. De activiteiten die je onderneemt. En dan komen we vandaar bij het laatste spoor. Het spoor zelfzorg. Vanuit jouw kracht naar je kinderen toe. Dan nou, gaan we kort even op een theorie in, die komt later wat uitgebreider terug richting je kinderen. Wat we hebben gedaan deze maand, en dat ga jij nu zelf ook doen, is een assessment op zelfzorg. Je gaat voor jezelf eens kijken, hoe gaat het nou eigenlijk met me? Hoe voel ik me? Nou, en daar gaan we eigenlijk het uitgangspunt vanuit de positieve psychologie halen. En nou ja, in het verleden heb ik het ook wel gehad over de drie typen geluk. Dus rocks are happiness, ik krijg wat ik wil hebben. Flow and engagement en betekenis. Tegenwoordig doen we het vaak aan de hand van het PERMA-H-model. Perma nou, wat is dat PERMA-H-model? Dat zegt dat er eigenlijk zes onderdelen zijn om gelukkig te zijn. Er zijn zes onderdelen die je nodig hebt zeg maar, om het meest complete type welbevinden te hebben. De eerste zijn positieve emoties. Dat je fijne dingen doet waar je je goed bij voelt. Waar je blij van wordt. De tweede is engagement en flow. Dus dat je opgaat in de tijd, dat je opgaat in de wereld, dat je de tijd vergeet dat je vergeet... Hoe je dingen aan kunt pakken en, en, en moet pakken, zeg maar, dat je moet eten en dat je nog moet slapen en zo. Want je gaat zo op in de uitdaging die je meemaakt. De derde is positieve relaties. We worden allemaal innerend gelukkig van verbonden zijn met andere mensen die begrijpen hoe we werken, begrijpen wie we zijn, wat we doen en hoe we in de wereld staan. De vierde is meaning, betekenis. Weten waarom je iets doet. Weten wat belangrijk voor je is en daar ook uiting aan geven en dat in de praktijk brengen. De vijfde is achievement, het, het, het hebben van prestaties, Weet je, het, het, het afmaken van iets, het winnen van een prijs, het winnen van een wedstrijd of het behalen van een milestone. Daar worden we inderdaad gelukkig van en uiteindelijk is het voor je welbevinden natuurlijk extreem belangrijk dat je gezondheid goed is en dat je een gevoel van vitaliteit hebt. De opdracht is nu om... Voor deze zes onderdelen, en dit doen we nu even heel globaal. Natuurlijk, in het, ja, het programma gaan we er doorheen en gaan we veel meer voorbeelden geven en subvragen en weet ik het allemaal. Maar eigenlijk heb je voor het beantwoorden van deze vraag helemaal niet heel veel meer nodig dan een schaal van 1 tot 10. Waarbij 10 is dat je zegt: Dit gaat fantastisch. En 1 zeg je: Dit is afwezig in mijn leven. Dus je gaat naar de P: Positieve emoties. 10. Ja, dit zegt fantastisch. Ik ben de hele dag blij. Ik kan die glimlach niet van mijn gezicht gebijteld krijgen, zeg maar. Of 1. Nou ja, het is echt kommer en kwel. Ik heb me eigenlijk nog al in geen maanden meer positief gevoeld. Tweede engagement in flow. Ben jij in flow geraakt? Tien jaar, echt elke, elke dag, dat is mijn hele leven. Eén, ik weet niet eens wat flow is. Drie positieve relaties. Ik verzuip in de positieve relaties of ik voel me heel erg eenzaam. Mening, ik weet wat belangrijk voor me is en ik leef het ook. Of het heeft eigenlijk allemaal geen zin en ik ben bijna nihilist aan het worden. Achievement, ik voel me dagelijks alsof ik echt weer een nieuw niveau haal prestaties leveren en een stap vooruit maak. Of één, ik heb het idee dat ik eigenlijk al heel erg lang stilstaan, dat er weinig vooruitgang in zit. En tien, ik voel me fantastisch gezond en mijn lichaam drijft mijn leven op een positieve zin. Of één, nou ja, mijn lichaam sukkelt er eigenlijk achteraan en ik heb heel veel pijn, beperkte energie en dat helpt me niet. Dus zet die scores van 1 tot 10 neer. En dan is eigenlijk de vraag, wat is je anker en wat is je rocket ship? Dat heb ik ooit uit een training gehaald. Wat is het anker wat je eigenlijk tegenhoudt? Want over het algemeen, de laagste score is ook iets wat, wat inherent in je leven een uitdaging is. En wat is je rocket ship die je naar voren trekt? Dus welke score is de hoogste en welke is het laagste? Nou, als je dit model interessant vindt, als je meer wil weten over PERMA... Het meest recente boek volgens mij van Seligman is Flourish... Uh, Flourish, die is volgens mij ook nog niet naar het Engels vertaald, zo uit mijn hoofd gezegd. Maar daar zet hij met zijn meest recente theorieën uiteen. Um, een van de andere boeken in het Nederlands is volgens mij Gelukkig zijn kun je leren, van Martin Seligman. Dus als je meer in die positieve psychologie wilt duiken, dan kun je daar naar kijken. Je kunt ook nog googlen op de PERMA Profiler. De PERMA Profiler is echt een vragenlijst die je helpt om jouw score in kaart te brengen. Zo, nou, dat was me echt weer een waterval. Wat is er weer voorbij gekomen? We hebben het gehad over kennis en kunde van begaafdheid, welke modellen hoogbegaafdheid en IQ. We zijn gaan kijken naar opvoedvaardig, die valkuilen waar je in kunt vallen en met name de drama driehoek. Bij begeleiden van toptalenten zijn we weer door het universele talentmodel heen gegaan. Bij Duel Bijzonder zijn we vooral gaan kijken, wat doe je dan op het moment dat er een belemmering is? Ga je stimuleren, ga je compenseren of ga je dispenseren? Bij bewust ouderschap ben je bezig geweest met waar wil ik over twee jaar staan. Vanuit mijn eigen perspectief, het perspectief van mijn kind en vanuit een derde bijstaande En vanuit mijn hart, mijn hoofd en vanuit mijn handen. En we willen kijken nou ja, vanuit jouw kracht naar je kinderen, hoe gaat het met jou? En niet alleen in een soort van EHBO variant, maar gewoon structureel. Hoe gaat het met jouw welbevinden? Dat doen we aan de hand van het PERMA-model. Positieve emoties, engagement en flow, positieve relaties, meaning... Uh, ...achievement en uiteindelijk natuurlijk ook nog je gezondheid. Zo, nou ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Um, ik hoop dat je het helemaal afgekeken hebt. Ik kan me voorstellen dat het de moeite is om nog een keer in blokken terug te gaan kijken. Wil je nou meer weten? Wil je ook meedoen met Opvoedvaardig? sowieso dat je naar opvoedvaardig.nl toe gaat. Laat daar je e-mailadres achter, dan kun je ook elke keer mailen als er nieuwe modules zijn... ...als er een nieuw webinar komt en dat soort dingen. We gaan in de komende periode weer wat meer materiaal met jullie delen. En nou ja, ook als het goed is, elke periode start er een nieuw cohort. Dus zorg dat je je informatie achterlaat, want binnenkort dan gaan we nou ja, de deuren weer openzetten voor de volgende groep. Uh, nou ja, na onze succesvolle eerste rondes we willen we graag steeds meer en meer mensen meenemen in nou ja, dat, die hele aanpak. Dus als je zegt, hey, dat wat ik vandaag heb geleerd is super gaaf, ik ga ermee aan de slag, maar ik zou graag meer begeleiding willen hebben, ik zou het in kleinere stukjes willen hebben, ik zou veel meer diepgang willen, maar nou ja, schroom dan niet kijk eens even naar het aanbod wat we hebben en nou ja, wat we samen kunnen doen. Voor begeleiders, want daar krijgen we best wel veel mailtjes van, van ja goed kunnen we hier iets mee. We zijn aan het kijken naar een aanpak, om, waarbij jij als begeleider jezelf kunt scholen om een opvoedvaardig begeleider te worden. Uh, het zal waarschijnlijk gekoppeld worden aan onze opleiding tot zelfstandige. En uh, nou ja, daarin gaan we kijken of we die mensen in staat kunnen stellen om begeleider te worden, ook voor jullie als ouders om toch die één op één begeleiding die soms nodig is te kunnen krijgen. Nou, tot zover. Wat een verhaal was het weer. Ik hoop dat je, het, dat je het met interesse hebt kunnen bekijken. Dat het aansluit op de vragen die je hebt. Schroom dus ook niet om comments en zo achter te laten. En nou ja, tot zover. En dan zie ik je de volgende maand weer. En zoals altijd, breng je het beste naar boven in jezelf en in elkaar.